Hallo jongens, mijn leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal, GDK. Hallo jongens, mijn leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met... Michael. <laughs> ja, en vandaag doen we GTA. Michael die staat ergens bij een... een... Uh, hoe heet zo'n ding? Oh wacht, nee ik weet al waar je staat, sowieso. Sowieso sta je daar. Ja, hij staat bij een modeshop. En ik rijd bijna allemaal mensen over. Oh, kak. Ik kan niet rijden. Hij wist het al. Ja. Hé, hey, mijn auto. Kom terug. Oh, ik hou hem tegen. Ik heb hem al. Moet ik hem beuken? Hij is al dood. Moet ik hem beuken? Ik heb hem al. Oké. Okay. Hallo. Oh mijn god, wordt beschoten. Oké, okay, kom, we gaan, de, we gaan de auto zoeken. Nou, we gaan een auto zoeken om te pimpen voor Mike, want ik heb al een auto. Ik zal die eens even gaan bellen. Even zorgen dat die uh, niet meer kapot is. Omdat mensen hem kapot hebben gemaakt. Niet, niet bellen tijdens het rijden. <laughs> ik bel tijdens het rijden, ik kan dat. Vrouw. Oh nee, ik crash. <laughs> Die rijden tijdens het bellen. Oké, okay, maar ik weet waar mijn auto rijdt. Het is een Karin Sultan. Zoek ik zoek even. Ik crash de hele tijd, man. Ik slip de hele tijd weg. Ik neem even een andere auto. Uit. Ik ga even stunten. Oké. Okay. oh wat ik heb. Ja, ik ben ook fucking slim. Ik ga naast het politiebureau een auto stelen. Oké, okay, ik sta hier bovenop. Probeer dat. Probeer op die weg te komen waar ik hier boven ben. Ja, de politie doet mij. Okay. Oh, er, komen, er komt een auto aan. Probeer het. Als het je niet lukt. Oh, twee man! God. Hoi, ik ben er. Schiet. Nee, je bent er niet. Oh, ik sta achter, vang de kak. Ik heb gefilmd. Kom. Gaan ze ons chasen? Nee. Hey. De politie wel. Auw. En jou? Maar mij niet. Ja, waar wil je naartoe? Oh ja, mijn god de politie. Ik ga even uh, een stukje rijden. Waar ga je heen? Je gaat verkeerd. Ja, <laughs> oh, <laughs> er komt de politie aan. Links. <laughs> daar is politie waar jij rijdt. Maar nou, ja, dan mag je niet uit. Je Jawel. Je je toch... Kijk, mijn auto is sneller, ook al rijd ik aan de verkeerde kant van de weg. Oh, daarvoor rijdt politie. Oh, we gaan weg. gewoon, als ze die auto niet vinden, gaan we gewoon een mailjet nakken. Ik ga echt zo hard. Hey, politie rijdt voor me. Ja, maar ik ben zo blijfd. Oh, ik heb ze gebeukt. Oh mijn god, ja, <laughs> jij bent zo fucking dom. De politie beukt elkaar. Huh? De politie beukt elkaar. Ja, wat ik, wat ik ze gebeukt heb, ik wil de vangdeel aan. Heb jij nu politie? Nee. Wat? Hoe kun je geen politie hebben? <laughs> ik weet het ook niet. Doe deze stunt maar eens na. Oh, nee. Kijk deze stunt, ik kijk deze stunt. Let op. Oh, nu heb ik wel politie, ik rijd te hard. Oh, kijk deze stunt. Oh, kijk deze. Oh, oh. Oké, okay. okay. Hoe kom je van die kop af? Ik weet het niet. Uh, gewoon sturen, oh. Ik heb het. Jarum. <laughs> mijn auto is nog steeds redelijk mooi. Mijn niet, mijn heeft geen motorkap meer. Mijn nog wel, maar niet lang meer. Kijk. Waarom altijd als ik heb gebeukt dan? Weet dat hier een hobbeltje zit waar je goed over kan jumpen. Kijk maar. Wohoooooooo! Wohooooooooo! Oh man! Oh nu heb ik echt politie. It's just a Prank broke Ik weg. zit vast... <laughs> ik zit vast in de vangrail. Kom je nog los? Uh, weet ik niet. Ja, oh, oh ja, ik zit los. Kom, volg me. Waar ga je naartoe? Nou? oh daar. <laughs> Hou je mond. Ik toet er naar de politie. Is dat slim? Oh, je bent hier naartoe gegaan. Politie, volg me. Hij is hier. <laughs> oh, mijn god. <laughs> ik, ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik vlieg helemaal over de kop en alles. Waarom bleek je gewoon niet op de weg? <laughs> ben ik ook? Shortcut. Oké, okay, nu zoek ik mijn auto. Hij nou, rijdt jouw auto hier. <laughs> ja. Nu denk je wat een lelijke auto. Hé, hey, de politie. Hoi. Toet, toet. Ik ben bang dat ik de politie beuk. Oh, kak. Ik ben gecrasht. Politie rij een beetje normaal. Anders beuk tegen je aan. Oké, okay, ik ga vliegen. Lekker vliegen.nl. Opeens okay, doet de politie zijn handrem. Oh, ik zit vast. Nee. Ik kom eraan. Oh, los, los, los, los. Hoi. Jij komt ook voorbij vliegen. Ja. Oké, okay, missie. Spring op de trein, we gaan terug naar Los Santos. Oké, okay, waar is de trein? Ik weet Oh, die niet. is daar. Is er een trein? ja hier is het treinspoor. oh ja maar waar gaan we heen links of rechts? ik weet niet oké okay, let's go to rechts nee ja, volgens mij moeten we links maar oké ja ik weet ook niet oh mijn auto is kapot, mijn auto rijdt volgens mij banden zijn gekremd mijn rijdt super snel mijn niet heb je nog steeds politie? Ja, misschien <laughs> ja, misschien heb ik drie sterren wauw waar is de heli dan? Ik weet dan? Meestal bij drie sterren krijg je Heli. Heli is uh, pleiten. Maar... Hij rijdt ik veel sneller. Ha? Hij rijdt veel sneller. Oh, politie wel in een <laughs> Shit! Ik zie je opeens zo'n een jump maken. Ja. Ik had iets heel cools. Maar te blijft doen. de trein eigenlijk? Straks komt hij zo achter ons. Boom! Dat komt hij ook. Hij spant achter ons. Waarom gaan we dan eigenlijk hierheen? Dat weet ik niet. Echt dom zijn wij, hè? Oh, ik vlieg. Ik doe met je mee. Oh, ik vlieg. Hier. Oh, oh. Oké, okay, we gaan naar Mount Juliet heen, oké? Okay? Oh nee. <laughs> we gaan naar Mount Juliet. We gaan wel zo terug. Via Mount Juliet gaan we op de trein, oké? Okay? Hoe wil je dat doen? <laughs> ik weet dat. Ik weet hoe voelig me niet ja ik moet oppassen dat ik geen politie behoek oh ik, ik heb politie omdat ik huid. gewoon na, ik naast ik rijd naast politie en nu heb ik politie dit is een stunt die ik altijd in highs doe alleen hij faalt Gido ik lig op de kop ja schiet al ik heb ook politie hey ze zien me niet waarom blijkt mijn auto hier niet vind ik niet leuk, oké ze zien mij ook niet ook al stunt ik echt over ze heen ah oh, die auto voor me gaat me wel zien die popo ik rijd okay. maar achter jou ja. rijden maar ik rijd sneller doei oh mijn god en dan beukt de politie mij <laughs> wat de fuck? ik vlieg over de kop door het hoppeltje in de weg Oké. Okay. Oh. Hey. hey hoe gaat hij? oké dat is het is Auw. <laughs> ik wil gewoon jou precies na hey de politie ziet me niet Oh, gaan we nu wel naar een politie. Maar mij denk ik ook niet hoor. Nee, ze zien me heus niet. Oh shit, oh shit, is het water hier? Nee, nee, nee. Oh hoor. nee, oh sorry politie, ik heb je auto gebeukt. Um, oh, jullie licht, zien me niet, oh. jullie zien me niet. Ik, ik sta hier onder jullie. Mijn auto rijdt niet verder. Ze zien me serieus niet, ik zit onder ik hun. Het is kwijt, nice. Ze zien me hier niet. Kijk waar ik sta. Ja, kijk waar ik sta. Allemaal politie, maar. oh ze zien me. Fuck. Mijn auto ligt Oh, oh, ook. <laughs> mijn ook. <laughs> Een beetje in de rook. Maar hij gaat zwemmen. Huh? Mijn, er, mijn is aan het zwemmen. Is hij verdronken? Ja. <laughs> Kom naar mij toe, snel. Ik zwem. Ik Kom. word beschoten. Nee, maar dan gaat ook zwemmen! Nee! Maar <laughs> je is ook gaan zwemmen. Heb je ook politie? Uh oh. Mijn auto zo ook gaan zwemmen. Oh, de politie ziet me hier niet. Nee, onze auto's. Nee, dat was mijn mooie Lamborghini. Ook al was dat geen Lamborghini, maar ja. De politie mag me niet zien. Nee, waarom zien ze me nou? Wel een Lester, noem. Nee, maar dat kost me geld. Wauw, 600. Ja, is, en waar ik. Wa waarom? dan? Ja, ze uh, staan hier allemaal Boven, onder. Oh, ze vallen daaronder! onder! Eens, ja. gaat zwemmen! Massamoord! moord. Okay. Wat, oh, auto Schiet me piep. dood dan! Ja die heb ik niet meer. Hé, hey, mooie fiets. Ze leven hey. allemaal nog. Nou, ik pak deze wel. Klim omhoog naar mijn auto. Oké. Okay. Ik, ik wil deze auto pimpen. Auw. Ik, ik ga vast niet bijna dood. Nu kan ik hem niet meer pimpen hij is weg. Hey de politie staat naast me. Wacht ik oh. kan ook hun auto pakken. <laughs> ik ben al dood. Ze gaan je lijk inspecteren. Kijk ze zijn weg ik pak gewoon hun auto. Waar de fuck? Hallo politie, -heli. Pak uw eigen auto, maar ik heb niks gedaan. Uh, ik sta hier een beetje. Heb je politie? Nee, maar ze zoeken jou nog, denk ik. En <laughs> dat vind ik knap als ik het dood ben. Ik heb ook echt geen politie, ik zeg het je. Anders is het niet al dood. Ik sta naast hun in de auto. ik, uh, ik kom omhoog. Oh. My friend, you think your fear cause will be safe parked on the street. You should think about Typhus. buying a car. Oh, waarom lult hij nou weer? Noob, rijd me niet aan, ik wil die auto hebben. Wie rijdt je aan? Een of andere homo. <laughs> ah, rijd me niet aan! Kijk dan, ik word aangereden door iedereen. Ah! Homo? Ja, uitstappen, maar uitstappen. Ik... uitstappen. Maar ik wil die auto in, in dit wapen zitten geen kogels, maar uitstappen. Wacht, hoeveel mensen zitten er nog eigenlijk in? Nog maar 7, Guido. We moeten een nieuwe gaan zoeken, echt. Zullen we een nieuwe zoeken snel? Oké, okay, ik knip dit er denk ik uit. Knip, knip, ja, knip. hoor wow, die man had een wapen. Oké, okay, oké, okay, ik zoek een nieuwe. Dan span je gewoon hier, dus moet... dan join je mij maar als ik een nieuwe heb gevonden. Oh mijn god, die man die uh, uit die auto trok had een wapen, hè. Mm -hmm. Nou, twee wapen? Wat? Nou, <laughs> gewoon een dubbele barrette. <laughs> ja, ik zie twee wapens liggen, oké. Okay. Ping poing poing. Kan ik jou joinen? Ja, ja, perfect. Dit moet je knippen, hè? Ja, ik knip, knip met mijn vingers. Nou, dat moet je echt doen, dan moet je dat in doen. Nu knip ik met mijn vingers en dan zijn we in een nieuwe lobby. Oké, okay, ja. ik ben in een nieuwe. maar op pc zit hier of dat er, ja, hier zitten er maar vijf in? Nou. Ja zoek jij anders ook? dus zoeken we tegelijk. en als je er eentje vindt met veel mensen, dan um, join ik denk dat we dan elkaar joinen mogen. dan zitten we bij elkaar eenen. dat kan niet, want ik ben nu al begonnen en jij begint nu pas. <middels> maar als we dat goed vinden, dan zijn we gelijk bij elkaar. Ik heb ook hoofdpijn nu. Ik kan niet meer. Ow. Wacht even. Dan zit je met je hoofd op je bureau te slaan? Ja. Hoe is je dat? Ja, had ik wel verwacht. Dan gaat niks het nieuws het weg. Dan gaat niet. Hey, ja, 16 spannend. mensen bij mij. Ja, ik ja, zit... zit er ook in. Ik zei het toch, we spannen gewoon in dezelfde. Ja, ik zei, het is leuk. Hey, mijn auto staat hier. Protect the targets, headhunter. Nou, oh. we zijn... Oké, okay, wacht, wacht, even, even, even hoi zeggen. Hoi. <laughs> Waarom hoi zeggen? Ja, knip toch? We zitten nu in een nieuwe lobby. Oh. Oh, ja. Oké, okay, we oh. zitten in een nieuwe lobby. Dit is mijn auto. Hij heeft een auto heeft een pistool. Dat bedoel ik. Oeh. Elke persoon hier heeft een pistool. Ik heb, ik heb mijn auto. Ik wil deze. Dit is een bobcat. Nee, die andere wil ik. Deze. Deze, deze, deze. Hij heeft ook een pistool. Nee, hij heeft geen pistool. Je hij heeft een pistool. Hij heeft geen pistool. Hij rent weg. Ik weet het oh, niet. Oh, hij juukt. Hij juukt. Hij juukt. Hij dood. Oké. Okay. En ondertussen. Ah, oh, ik, ik word overgereden door alle auto's. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Nou, mijn deur is eruit, nu wil ik jouw auto. jemen me. Jouw fout. Hey, ik heb drie sterren. grap ik, ik heb twee sterren. Ja, ik heb mijn auto, duurde even. Ah. Het heeft de oorlog gekost, maar ik heb hem. Ben ik level up of zo? Nee. Weet je ik krijg hoe... allemaal nieuwe dingen erbij, oké? <laughs> Weet je hoe cool deze Bobcat is? Je kan ook achterin. Oh, niks aan de hand. Hoi politie, ik ben ook niks aan het doen. Ik rij gewoon achter degene met politie aan. Best. Staat, uh, ik ben niet zo vriend Ik heb geen politie voor of zo. Nee, ik rij achter. Je. Oei, politie vliegt! Nee, nee, nu boekt hij <laughs> mij. Oh, ik heb geen politie. Ik ga bijna in het water. Gelukkig. Ik rij... Oi, politie. Maar Hoe gaat Juliet het? is eigenlijk? Is dit Mount Juliet voor ons? Ik denk het. <laughs> Echt? Ik weet niet. Ik denk het ook. Yo, fuck. Nou, wil je omhoog? YOLO, JA! Oké. Okay. Oh, ik ga lekker langzaam. Ik ga lekker snel. Ik haal het niet. Ah, ik ga achteruit. <laughs> Succes hey, met grap. de politie. Grapje. Help me, laten we instappen. <laughs> ja, ik ben op boven. Ik wacht op je, waar ben je? Mo, gaat Oh nee, ik glijd bijna vanaf. Ik ben er bijna. Nee, oh, ik ga eruit. Nee, nee. Ik nee. hou je op. Nee, nee, nee. nee ik ga eruit. Ja, glijd <laughs> ook. Nee, ik spring uit je auto, snel. Oh, stop, stop in. Wauw, nee, staat hij gewoon stil. Hey, hey, hey, en nu heb ik ook politie! Echt niet! <laughs> Jawel! Ik heb niet meer! Maar ik heb nu politie! Oh wacht, ik ook! Hé, we hebben geen politie! Nee, ik dacht al! <laughs> <laughs> Wat gebeurt er? Oh, Oké, okay. ik we kijk. nog verder omhoog? Dit is Mount Juliet, hiero. Maar ja, rij gewoon hier omhoog! Als het lukt! Um, ja... Oh, fuck! Een beetje kan rijden... Ja, ik kan wel een beetje rijden. Ik kan niet heel goed rijden, ik kan het een beetje. Maar eigenlijk heb ik ook een auto nodig, maar ja. Kijk hoe snel ik ga. Maar jij moet me zo meteen jouw auto even geven. Waarom? Dan gaat hij waarschijnlijk weer een blot worden. Nee, nee, nee, ik Oh nee, oh. Ik beloof het. Dan kan ik het leuke steun doen. Van Mount Juliet en dan kunnen we op een trein landen. Als die hier rijdt. Vast niet. Oh, Vanilla Unicorn. For the finest girl in Nederland. Wat? Waar zie je dat? <laughs> What the fuck? Wat? Nee, oh mijn god. <laughs> ik, ik kan nu bellen, yippie. Oh, we gaan naar achter. Oh, ik stuur naar links. Wat doe je? Ik, ik geef gas. Ga een taxi bellen, hè? Ja, doe, doe je best. Ik denk niet dat die hier langskomt. Links rijden. Ja, daar je? wel. ik dacht hij komt op Mount Jiliot. En als je dat eraf rijdt, valt die van als je Oh dan, nee, uh, nee nee nee nee! Ja, dat is leuk om te doen. Kom kom, we gaan taxi bellen. Oh mijn god! Oh. Nee! Ik kom helemaal naar beneden. Nee! nee. Ik doe met je mee. Nee! Wat doe je. Oh, ik ben dood. Ik ga... Oké, dit is. Hé, nee, mijn auto vliegt langs. Ga de taxi bellen. Mijn auto is langs gevlogen. Hey, die challenge dat je net niet in de auto moet raken. Oh nee, <laughs> ik zie mijn auto helemaal op de grond liggen. <laughs> Kijk hoe ver ik van je vandaan ben gespaald. Oh nee, ik val naar beneden. <laughs> ik heb ook geen parachute. Ik ben dood. Hey, ik zie de military base. Heb ik een parachute? Oh, ik ik heb ook dood. geen parachute. <laughs> nee, ik ook niet. Ik ben dood. Ik sprong van de berg, maar ik had geen parachute. En weet je wat, we gaan gewoon Mount Chilid beklimmen zo hoor. Ja, ik kom eens verder dan dit. Ik ben er al bijna, En hey, Ik ben precies op het goede pad. Oh, mijn god, ik ben ver van je vandaan en mijn auto is ook zo ver. <laughs> hoe kom ik aan 40 cash? Nou, ik kan een taxi bellen bovenop mijn chili, dus ja, Ja, belde jij die alvast, misschien zie ik hem langs rijden. <laughs> en dan kaap je hem. Ja. Nee, oh, dan bel ik hem nog een. Ik ben aan het klimmen. Ja ik ook, bergbeklimmen Zoveel Russen zitten er bij ons echt of Oh jullie ligt een parachute Op een topje Nee kom. nee, bovenmantje ligt ook Nee maar hier is een heel random topje Waar het helemaal niks staat hier Ligt een parachute Ah ik val! Ja, oké okay, dit maaier. Nee! Ik val naast die parachute naar beneden oh, Ik val beneden Oh ik lig in een gootje Oh kom ik op. op Ik moet die parachute hebben Kom op ik moet die uh, taxi hebben. Dan nee! Weet ik rol naar beneden al. Dan mee. weet ik dat als jij uh, crasht, dan spring ik gewoon uit de auto en open ik mijn parachute. Zo, ik ga niet die taxi rijden, ik laat de taxichauffeur rijden. <laughs> oh, dan ja, ga je hem naartoe je. laten rijden. Van mijn chili af, dan valt hij eraf, dat is leuk. En dan gaat hij dood. ben ik al een beetje bij jou aan de buurt. Nee, dat deed ik altijd. Het is missie impossible. Ja, ik heb hier een soort paardje, ik loop dit gewoon af. Ja, ik ook. Anders ga ik vallen. En ik ben er al bijna. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Bum. Dat mijn stamina nog niet op is, stamina. <laughs> Het is stamina. Nee, stamina. ik heb niet naar beneden. Rip jou. Oeh, ik leef nog. Is dit wel mee. echt Mount Julio? Ja. COVID. Shit jongen, ik weet het beter dan jou. Dat weet ik, daarom vraag ik het. Ja, en daarom zeg ik dat het is. Jij denk echt dat er nog een hogere berg is dan dit. Weet je hoeveel issues we hier al mee hebben. Oeh, ik slap mijn feest drie keer in de grond en een leeflop. Oh, mijn god. Ik kom deze berg opger. niet <laughs> ik ook niet. Ik kom hier oh, hoger, Rip. Ik, ik spring over die kut dingetjes. Oh, heen. ik kom hoger, ja. Nee, toch niet, ik rol weer naar achteren. Oh, nee, ik kom weer. Je moet schuin lopen, dan ga je omhoog, ja. Oh, oh, oh, rustig. Ja, ik ben oh, bij de Oh, weg. oh, oh, rustig. Ik ga een taxi bellen. Oh, mijn god. <laughs> Hoe kom ik hier omhoog? Nee, ik val helemaal naar beneden. Nee, ik ben dood. <laughs> Nee, ik val ook helemaal naar beneden! <laughs> oh, waarom ben ik lekker voor je? Ja? Waar sta ik nu? Nee. Oh, ja, mijn, mijn God. God. Ik zit zo ver van je vandaan. Ik lig in de bosjes. Bosman. Ik zit zo ver van je Hoe kom ik daar, bij jou? Ik wil een appartement kopen, dan kunnen we heisten. Ja. Je moet even rijk worden, maar hoe? geld verdienen. <laughs> oh, mijn God. Ik val weer. Ja, ik ben van die weg al van ik weet nu niet... Nee, nu ga ik weer dood. Dit is zo stom. Waar sta ik nu? Ik ga steeds verder van jou. Maar het, het is ook kut, we kunnen niet. Oh, ik val ook naar beneden, ik ga ook dood. Nee, ik maar het is steeds ook kut, want we kunnen niet meer. Het probleem is, we kunnen niet naar. Um... We kunnen niet weglopen van dit, want het is fucking ver van de bewoonde wereld. Ja, daarom. Maar ik zit hier met een steentje en dat laat me vallen en dan val ik helemaal dood. Kijk, jij liet je auto naar beneden rollen wat ik wist <laughs> Kijk, als je dat niet gedaan had, dan waren we nu boven geweest. Ja. <laughs> misschien was dat niet zo slim. Nee, ja, misschien niet, nee. Ja, nu ben ik ook dood. Als ik nu weer helemaal daar span, hè, ik zweer het je. Nu komt in suicide. Helemaal niet. Ik ga het toch niet zelf pleeg als ik het zo doe, dan doe ik het wel goed. Wat de fuck doe ik? Hé, hey, ik spawn nu verder. Yay! Mijn poppetje doet helemaal spastisch. Oh, ik, ik kan echt niet omhoog komen hier. Ik ook eigenlijk... niet. Mijn poppetje doet hier spastisch als hij hier omhoog klimt. Mijn ook. Oh val achter. Nee, nu niet, niet. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik ben dood. Winner, 3 target survived. Oh, we hebben gewonnen. Oh mijn god, voor wat? Krijg ik geld? <laughs> dan krijg ik geld? Waar ben ik? Waar de fuck ben ik? Ik kan niet Z drukken, omdat het Winner in beeld staat. Oh mijn god. Ik kom... Ik heb het gevoel dat ik dichterbij kom. Alleen ik val de hele tijd. Diefus, ik kom hier nergens omhoog. Dit is anders te stijl. Ja, hier ook, waar ik ben. Oh, hier kom ik omhoog. Yes! Ik niet. Het is hier overal te stijl. Oh, het is hier weer te stijl. Oh, wacht, ik kan naar links. Yes, yes. Ik ben er bijna. Nee, ik val. Oké, okay, dit mij. Oh, was... dit is veel te stijl. Ik val weer naar beneden. Ik leef nog. Elke keer als ik val, leef ik gewoon nog. Ik ben gewoon een sterk poppetje. Mijn poppetje rolt gewoon. Die rolt op zijn buik naar beneden. <laughs> ja, je bent gewoon een vetzak. Ja, Zij hij, gaat op... hij gaat ook gewoon verder. Nee, ik rol ook. Maar ik slep mijn hoofd in de stenen en ik ben dood. Ik ben nog steeds niet dood, ik lig nu tegen een steen aan. Hé, hey, ik sta eindelijk op. En dan kan ik weer dat klimmetje doen. Dus ik denk dat ik naar beneden ga en een auto ga pakken. Dat kan niet, je kan niet. Weet je hoe lang het duurt om naar beneden te gaan? Dat duurt langer om omhoog te gaan. Nou. Ja, echt. Ik kom, ik slik... ik kom hier niet eens omhoog, dus. Weet ik, maar ga maar eens naar beneden, dan, val, dan rol je ook naar beneden. Je poppetje houdt het niet bij, dan rol je naar beneden dan ga je helemaal dood. Maar je komt dichterbij. Ja jij oh. wel ja. Weet je hoe hoog ik zit. Oh. Ik zit letterlijk voor de weg. Nee, ik ga Als... wel even auto pakken. Ik ga een Dit quitten. Hopelijk is mijn auto nog wel een beetje heel. Even kijken. Oh, ik zit fucking hoog. YOLO springen! Oh, rollen mag ook. <laughs> oké, okay, waar span ik nu? Auw, ik stoot weer mijn hoofd. Span ik nu beneden? Ja. dichtbij. Ja, dat kan ik niet. Ik heb het ook al geprobeerd, maar dat lukte bij mij niet. Dus ik ga gewoon het makkelijkste doen omhoog. Alleen, het lukt niet. Van mij nou gaan we koprol maken. Oh, dikke salte 360 no -scope. Nee, gewoon niet, Rido. Nee. Oh nee, nu span ik verder weg veel verder weg yes ik ben er bijna ik kan die taxi niet mij ophalen <laughs> nee jij kan niet midden in de bergen je moet naar die weg gaan daar bovenop dat is mijn doel Jongen, dit is de Mount Chiliad challenge het is nog moeilijker dan elke challenge die er bestaat ik heb het gevoel dat ik dit stuk al heb geklommen zo dat weet jij goed Oh mijn god, kijk hoe ver ik van je ben. Ik ben op de weg. Maar kijk hoe ver ik van je ben. Dat ga ik nooit halen. Ik kom er nooit. Ik kom niet op de weg, het is iets te stijl. Nee. Ik kom hier ook niet hoor. Ik moet gewoon. Ik ga een auto pakken en een weekpunt zetten naar Monchido. Chilialat. Ja, chillalaliat. Sure. Ik ben best wel dicht bij de grond, bij de weg. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Alsjeblieft, op, stap, op. Kan ik ook een... een... taxi bellen beneden en dat hij nou maar een ciliot gaat Hey getrijden? man, I've got something you really need to do. I'll be sending you through in, boss. Best of fun I need. I need to get... don't let me down. Don't let me down. Ja, ik ben bovenop. Hè, he heh. Oké. Okay. Taxi bellen. Taxi, taxi. Downtown Capco. Ik ben bij beneden. Breng me naar mijn. Houd je back. Hoezo kan je het nou weer niet brengen? <laughs> Ik heb altijd. I have een opportunity. Hoi tof. Ben ik al bijna met mijn auto? Oh, ik ben er bijna. Zie, ik zie hem, ik zie mijn auto.